Zoals ik al net zei, een grote woning met vier slaapkamers en een grote woonkamer. Uh, uiteraard jaren 1990 uh, volledig geïsoleerd. Uh, maar wat is er nou zo bijzonder? En het staat hier achter mij. Uh, het is een extra overige, inpandige ruimte. En dat is